Welkom bij Agressie de baas. Uh, we gaan in de praktijk brengen wat we al die afleveringen hiervoor hebben besproken. Goed communiceren is ook in een relatie belangrijk. Dit is Nienke Brinkhuis, die gaat even spelen dat ze mijn partner is. Arme Nienke. Uh, <laughs> uh, ja, communiceren in een relatie is heel belangrijk. En vooral als je partner uh, de was laat rondslingen of het bordjes niet in de afwasmachine doet. En je ergert je er al tijden aan. Maar hoe breng je het nou op een positieve manier? Eerst gaan we het op een negatieve manier demonstreren. Ja, wat is er met het bord? Lieve schat, ja? je hebt net gegeten, je bord is leeg en ik zou het echt heel fijn vinden als je het gewoon in de afwasmachine zet. Niet erop, niet ernaast, niet eronder, gewoon erin als je het Hoe moeilijk okay, is het. Sorry, sorry. Ja, dat ja, kan ik okay. denken. Nou, die irritaties kunnen zich opstapelen, want misschien gaat er de volgende dag weer iets mis en de dag daarna en op die manier escaleert het. Hoe kunnen we het anders doen? Lieve schat, ik snap ja. dat je het heel druk hebt, laten we elkaar even helpen daarin. Ik ben druk met de afwasmachine ja. en koken en alles en jij ja, met tafel afruimen. Zet ze erin alsjeblieft. Ja, ja, ja, ja, Zo simpel kan het zijn. Dankjewel.